Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ja, we zijn een tijdje weg geweest. Dat komt omdat Hid en ik op het uh, bijst goede idee kwamen om matrassen te gaan testen. In de vorige video zeiden we het al, we gaan wat vaker dingen ook uitproberen. En dan nou leek het ons een goed idee om uh, matrassen uit te gaan proberen. Ik ben zelf een aantal maanden geleden ben ik verhuisd. En uh, ik moet dus een nieuw bed hebben. Uh, maar overal op internet kom je verschillende merken tegen. Je hebt uh, Matt, je hebt Emma, je hebt Yves, Simba... Nou ja, je wordt er helemaal mee dood gegooid en in mijn optiek is het allemaal hetzelfde. Dus hebben wij besloten om die alle vier te gaan testen en op een rijtje te gaan zetten wat nou het ultieme matras is voor jou. Nou, het is dus niet zomaar een video, het is echt een testvideo geworden. Hij is ook een heel stuk langer dan dat je gewend bent van ons. Het komt erop op meerdere punten gaan testen wat nou het ultieme matras is. En aan het einde van de video, dan gaan we je vertellen welke jij zou moeten kopen. Oké, okay, we gaan vier matrassen uittesten. Uh, de vier die we het meest zijn tegengekomen online en waar ook uh, ja, het meest over bekend is: dat is het, het MAT matras uh, Het Eve-matras, die is er ook. Dit is de website van Eve. Dan het Emma-matras. Nou, daar ben ik echt helemaal kapot door gespamd, dus ik ben wel benieuwd of dat echt wat is. En dan hebben we ook nog het Simba-matras. En ja, alle vier de sites, daar staat natuurlijk meteen op hoe geweldig het wel niet is. Optimale nachtrust zie ik bij Simba staan. Je dromen verdienen het beste matras, zegt Emma. Yves die zegt, uh, is het werelds meest comfortabele matras. En dan heb je Matt, en die, uh, die geeft alleen maar voorbeelden over chillen zondagen. Nou, ik ben wel benieuwd wat daarvan waar is. We gaan ze even bestellen, kijken hoe snel dat gaat en of het ook een beetje te doen is. Oké, okay, we beginnen bij het Matt matras. Ik ben, uh, ik ben benieuwd, Staat staat hierboven, bestel nu. Uh, ja, we gaan wel voor de, voor de kleinste of gewoon voor de normale, omdat we dus vier matrassen in mijn huis gaan neerleggen en zo groot is mijn huis niet. Het met matras is 400 euro. Ik heb mijn gegevens ingevuld en hier staat dat die dus echt al morgen geleverd kan worden. Dat, dat is wel snel. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Ging het een beetje snel, jongen, in het eerste matras of uh, Ja, viel me hartstikke mee. Ik had namelijk echt geen zin om allemaal formulieren in te vullen, maar het, sch het schijnt dat die morgen al binnenkomt. Dus, het eerste matras dat we besteld dat is het met matras. En dan gaan we nu uh, het EVE matras bestellen. Kijken of dat ook zo snel gaat. Oké, okay, matras nummer 2. Ziet er ook simpel uit. Shop nu. Hij is ietsjes duurder. 420 euro. Nou, prima. 100 dagen proeftijd ook hierbij. Afrekenen. Nou, weer even gegevens invullen. Uh, nou, matras nummer 2 is besteld. Dat is dus het EVE matras. Het bestellen ging eigenlijk net zo snel als het met matras. Daar valt weinig. Uh, ja, het is allemaal vrij simpel en snel. Uh, wat wel opviel is dat die twee tientjes duurder is. Hij kostte 420 euro. En uh, het duurt wel een stuk langer voordat hij er is. Want er stond niet echt precies wanneer hij binnenkomt. Uh, er stond alleen dat hij voor 31 juli er is. En dat is uh, over 11 dagen. En die andere was er gewoon iets van morgen al. Oké, okay, matras nummer drie, het Emma matras. Ik ben echt... Ja, ja? ik ben echt kapot gespemd door dit bedrijf. Ik zie hem echt 100 keer per dag voorbij komen. Dus marketing is on point. Tijd om te kijken of het ook zo makkelijk is om te bestellen. Oh ja, deze is ook een stukje duurder. is weer nog net iets duurder dan het Eve-matras. Deze is 449. Nou goed, kijken hoe snel die is. Levertijd staat hier: 2 tot 5 werkdagen. Oké, okay, tijd om die spullen weer in te vullen. Oké, okay, derde matras is besteld. Het Emma-matras uh, is nog net wat duurder dan het Eve-matras. Deze is 449. Maar wordt wel sneller geleverd dan Eve: tussen de 2 en 5 werkdagen. Maar vooralsnog is uh, het MET-matras uh, het snelste. Die wordt namelijk morgen geleverd en die kost uh, 400 euro. Dus dat scheelt 50 euro met dit matras. Tijd om matras nummer 4 te gaan bestellen, het Simba-matras. De bestseller hybrid matras, zoals ze het zeggen. Uh, nou, geen zin om te lezen, want ik ga het zelf uittesten. Even kijken. Matras. Kijk, dit is tot nu toe de goedkoopste. Het scheelt maar een euro met het MET-matras, maar deze is 399. Het MET-matras was 400, het Eve matras was 420. En het, uh, het EMMA-matras was 449. Goed. En ook hier staat binnen 24 uur geleverd. Nou, dat hoop ik dan maar. Afrekenen. Het bestellen op alle vier de websites ging eigenlijk hartstikke snel. Er was een prijsverschil. En uh, ja, hieruit kom, komen met matras en het SIMMA-matras eigenlijk even goed uit, uh, uit de bus. Want beide matrassen zijn binnen 24 uur geleverd volgens de website. En uh, ze schelen 1 euro qua prijs, dus daar hoef je ook niet voor te laten. Naast uh, natuurlijk wel afwachten of ze ook echt binnen 24 uur geleverd zijn. En ook uh, wachten op die andere twee matrassen. Dus uh, ja, wachten maar. Oké, okay, inmiddels zijn alle matrassen binnen. Dat heeft even geduurd. De ene was wat sneller dan de andere. In totaal hebben we dus nu de Eve, de Simba, het Emma-matras en ook het Mat matras. En uh, ja, degene die het allersnelst geleverd werd in dit geval was de Mat. Die werd namelijk echt de dag daarna al geleverd. Samen met de Emma. Toen is ze niet tegelijk, maar deze werd ook de dag erna al geleverd. Toch wint de uh, Method hierop, omdat ik kon kiezen wanneer die geleverd werd. En voor mij is het hartstikke handig. Want ik werk s'nachts. Dus uh, ik zei al van: kom in de middag of in de avond en dat was geen enkel probleem. Dus dat was super handig. En het Emma matras is, uh, is, is in de loop van de dag was die geleverd. Uh, toen was ik even niet thuis. Toen heeft de buurman kunnen aannemen. Dus ook wel fijn dat die in ieder geval is aangenomen. Uh, dan hebben we het Simba matras. Ja, en hier heb ik echt ongelooflijk gemengde gevoelens over. Want de doos is hartstikke compact, Het ziet er allemaal goed uit. Maar die levering was echt kut. Dat was niet te doen. Ze hebben drie keer geprobeerd het matras te leveren. Uh, en ja, ik weet niet of dat aan Simba ligt of aan PostNL, maar het was echt alleen maar gekloot. Ze zeiden dat de weg was afgezet, dat er niemand thuis was terwijl dit hele huis vol met mensen zit. Uh, het heeft in ieder geval dus twee weken geduurd voordat dit matras binnen was. Erg jammer. Er uh, zit zeker nog ruimte voor verbetering in, wat mij betreft. En dan hebben we nog het Eve-matras. Het en dit was weer een ongelofelijke meevaller, eigenlijk. Want op de website werd mij verteld dat die binnen twee weken werd geleverd. Dus ik dacht al, van, ja, shit, ik moet lang gaan wachten. Maar binnen vier dagen was hij er. al. Op dag vier stond iemand voor de deur met het Eve-matras. Hartstikke handig. Uh, wat misschien wat minder handig is, is dat, dat, dat dit matras niet meer leverbaar in Nederland is. Ik ging vanochtend even kijken op de website en toen zeiden ze dat het. Uh, ja, dat ze geen bestellingen meer aannemen voor Nederland. Wel in het buitenland, maar niet in Nederland. Dus het is leuk dat ze het toch sneller leveren dan dat je zou denken. Maar als je nu weer kan bestellen, ja, dan heb je natuurlijk het bal aan. Oké, okay, conclusie. Het MET-matras en het EMMA-matras werden heel erg snel geleverd. Uh, daarbij een, een klein voordeel voor het MET-matras, want daar kon je een dagdeel in plannen. Het Simba matras ja joh, het weet ik veel. Het is maar wanneer het hun eind komt uh, dat hij geleverd wordt. En het Eve matras ja, was sneller dan uh, gedacht. Alleen, ik kan ze niet meer bestellen, dus we gaan er ook geen review over maken, want het heeft verder geen zin eigenlijk. Hier hoort natuurlijk officieel een cijfer bij en dat is precies wat ik nu ga doen. Matt krijgt een 9, omdat ik dus een dagdeel kon kiezen en hij werd 24 uur later geleverd. Emma krijgt een 8, omdat die ook 24 uur later werd geleverd, maar daar kon ik geen dagdeel kiezen. Simba een 5. Waarom een 5, zou je zeggen? Ja, heel simpel. Ik wil toch het voordeel van de twijfel geven of het aan Simba lag of aan PostNL. En Yves, ja, Yves, doet niet meer mee, kan niet meer geleverd worden in Nederland. Dan is het nu tijd om ze uit te gaan pakken. Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet en hoe ze uitrollen en uh, wat het eindresultaat is. Dus uh, ja, kijk maar eens mee. Er zit een mooi boekje bij, met uh, zo'n klein wit dingetje, en dit is bedoeld zodat je het folie er makkelijk af kan sturen op deze manier. Ja, nou, ik heb uh, hem net uitgepakt en het ziet er allemaal best wel goed uit. Uh, er zit een heel handig boekje bij, er zit een klein mesje bij waarin je het folie er goed af kan halen. Ik heb alleen wel een paar puntjes van kritiek. We hem net openmaakt en kwam er een ja, best wel sterke chemische geur vanaf, wat ik best wel vreemd vind. En uh, waar ik me ook een klein beetje zorgen over maak, is dat het heel erg zacht is. Alleen als ik zo lig, dan weet ik niet of dit het matras voor mij is eerlijk gezegd. Oké, okay, dus mijn uh, matras schijnt de beste uit de test te zijn. Dit schijnt de crème de la crème te zijn van de matrassen. En uh, wat ik me dan afvraag is, is dat ook echt daadwerkelijk zo? Dat gaan we nu testen. Wat me al eigenlijk direct opviel is dat bovenste laag van het matras, dus de hoes, dat het gemaakt is van, van polyester. En dat is een synthetische stof, wat dus eigenlijk een nadeel is, dat het ademt veel moeilijker dan normaal. Het enige voordeel daaraan is dat je het makkelijk kan wassen. En uh, ik heb ook nog wat meer research gedaan naar de opbouw van het matras, als je even hierheen komt. We kijken naar de, naar de opdeling van laag in het matras. Op de bovenste laag uh, heb je gewoon uh, ergo schuim, dat is eigenlijk gewoon een soort schuim, best wel zacht. Heb je daaronder heb je traag schuim, nou dat is eigenlijk precies zoals je het zegt. Die, uh, die zakt dus iets meer in en die zet zich iets uh, trager uit, zeg maar. Zodat je lichaam meer in het matras zakt. En de onderste laag zie je hier allemaal gaten zitten. En nee, dat is geen fabrieksfout, dat hebben ze expres gedaan. Die gaten die hierin zitten, dat zijn comfortzones En uh, daar zijn er vijf van in het matras. En dat is bedoeld om je heupen en je schouders meer in het matras te laten zakken. Dat hebben ze dus expres gedaan voor het comfort dus. Nu kwamen we ook nog een ander filmpje tegen op internet en uh, ja, ik vind toch echt dat ik dit met jullie moet delen, want dat was een review van hetzelfde MMA matras als wat wij nu hebben. Je scheurt bovenste laagje waar dus het eerste laag schuim onder zit scheurde af op deze manier. En uh, die meneer die dat uh, reviewde, die, die haalde zijn hand eroverheen en je zag dat het hele matras los kwam. Dus dat gaan we zelf ook even proberen. Holy shit! Wow, oh, kijk eens. Het gaat gewoon stuk. Nou... <laughs> What the fuck? Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet of dit de bedoeling is. Maar als je er met je lichaam op ligt en je woelt s'nachts... En je, woelt, uh, en je uh, schuurt een beetje, dan laat het helemaal matras los. Hier, je, je ziet dat ik het er zo aftrek. Ja, zoveel kracht zet je helemaal niet toch? Nee, totaal niet. Oké okay, dan. Yes! Dan is het nu tijd voor nummer 2 en dat is Simba. Zij is nu uit de doos. Uh, bij Simba is het ook een heel leuk mesje. Er zit geen boekje bij. Maar zit, er staat hier op de achterkant wel een leuke instructie hoe je het matras precies moet openmaken. Oké, okay, het Simba matras. Wat is de eerste indruk die je hebt hier? Nou, het is echt totaal anders dan Emma matras. Ten eerste, ja, hij is zacht. Je, je zakt er een soort van half in. Het voelt een beetje kleiig, alsof je op een blok met klei ligt. En moet je eens kijken, als je je billen beweegt, zo. Ja. Dan zie je aan de zijkant dat hij soort mee veert als een waterbed. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik hier heel enthousiast over ben. Wacht, laat mij eens even liggen. Ja. Ik vind het wel lekker, maar het voelt heel erg benauwd. Oké, okay, we, we hebben net het hebben, we, hebben we even opgelegen. We hebben hem nu open gerist En wat me gelijk opvalt, is dat de bovenste laag ook weer van polyester is. Het bovenste laagje, dat voelt een beetje als kneedgum van vroeger. Ik weet zeker dat je het nog wel kan herinneren. Heel zacht. Bijna een beetje stroef. En dat noemen ze Simba En uh, Simba biedt een ondersteuning met verkoelend effect in je slaap. Nou, er staat dat er 2500 konische pocketveren in zitten. Juist, veren. Ik zie er niks van terug, want het lijkt allemaal op schuim. En daaronder zit, zit net zoals bij het Emma-matras, zit uh, traagschuim. Nou, uh, Simba claimt dat er 2500 veren in zitten. Maar als je goed kijkt, zie je schuim, schuim, schuim, schuim. En nog eens schuim. Waar zitten die dingen joh? Die veren zijn nergens te vinden. Dus ik ben bang dat we, meer drag... dat we een drastische maatregel moeten nemen om gewoon het patras op te gaan maken en kijken waar ze dan precies zitten. Ah, oh, daar... Oh, daar zijn ze. Wacht even. Ga je er even eentje uitwekken of niet? Jezus. Wacht even hoor. Nou, je moet het ze nageven. Het is een veer, maar. Ja, er zit een veer het hier. Het is echt een veertje. Nou, ik kan uh, nu heel goed begrijpen waarom ik ze niet heb gevoeld. Want kijk eens hoe klein ze zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk, eh, daadwerkelijk effect heeft op je nachtrust. A few moments later. Nou, jij vindt het dus lekker liggen? Ik vind het, ik vind het erg lekker liggen, ja. Laat mij, laat mij ook al eens heel even nog uh, ja. proberen voordat we een uitgebreide test gaan doen. Dat is prima. Het is, uh, het is geen Emma, waar het een beetje op de grond ligt. Het is geen Simba, want dat is weer zo hard. Maar het is... ik vind het net iets te, te zacht. Ik uh, ben er dus even op gaan zitten, voor mijn eerste indruk. En ik vind hem gewoon te zacht. Het is geen Emma, waar je zo'n beetje op de grond zit. Het is geen Simba, die voelt als ja, een soort klei, kneedschumachtig ding. Uh, maar helemaal comfortabel vind ik het nog niet. Het, het, is, het is wat mij betreft iets te zacht. Maar daar hebben ze wat op gevonden. En daarom wilde ik dit met ook heel graag uittesten. Ze hebben namelijk een matras ontwikkeld die je op zes manieren kan instellen. Zoals je hier kan zien. Het matras kan je openritsen en dan kan je al die onderlinge matras kan je omdraaien en zo keren dat het dus zachter of harder wordt. Wat op zich voor jezelf heel erg nou ja, een voordeel geeft, omdat je kan kiezen uit zes verschillende manieren. Maar ook als je samenwoont bijvoorbeeld en je vriendin die wil zachter slapen, jij wil wat steviger slapen. kan je dat matras zo uh, ombouwen dat jullie allebei lekker liggen. Nou, je ligt er mooi bij, hè? Ja, en uh, ik moet je eerlijk zeggen, het matras voelt ook wel heel fijn. Wat me direct opviel is dat uh, de stof heel erg zacht is. Het voelt echt totaal anders aan dan de overige twee matrassen. Uh, nu ben ik even op gaan zoeken wat het nou precies is. En het, uh, dit, uh, deze stof heet Tencel. En uh, dat is dus gemaakt van eucalyptus hout. Dus het is dus een 100% natuurlijk product. En ja, het voelt gewoon heel erg fijn. Een beetje als satijn ofzo, heel erg zacht. Wat ik wel heb is, de kleur van het matras is blauw. Waar ik Persoonlijk uh, niet zo'n hele grote fan van ben, maar goed, dat is natuurlijk ook een smaakkwestie. Uh, wat, wat het wel was bij dit matras, is toen we me uitpakten, duurde het iets langer voor het matras, zodat hij zich uitzette. Uh, daar waren we echt wel uh, zeker wat meer tijd aan kwijt dan bij de overige matrassen. Wat voor mij niet per se een heel groot probleem is, maar het is wel een puntje wat ik even wilde benoemen. Dus uh, nou ja, ik zeg, we gaan het matras even openritsen en kijken wat de opties precies zijn. Dat ziet er wel een heel stuk anders uit. Die anderen hadden een blauwe bovenlaag. Met uh, schuim. En ik heb even opgezocht wat dit dan is. Want het voelt heel anders dan het andere. Dit is latex. Ja, en ik dacht dus dat latex chemisch was. Als ik latex hoorde denk ik aan verf en aan plastic. Maar ja, niets is minder waar. Ik ben even gaan googlen wat het dan is. En uh, dit latex komt gewoon uit de rubberboom. En uh, daarvan kan je dus prima matrassen maken. Er zitten ook gaatjes in zoals je kan zien. En de reden waarom ik zo blijf duwen daarop... ...is omdat het heel erg lekker voelt, omdat er zeg maar lucht uitkomt door die gaatjes. Ja, heel gek eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Best wel lekker prachtig te doen. Waar die andere twee matrassen ongelooflijk spectaculair uitzagen... ...met verborgen pocketveren en allemaal foefjes en dingetjes waarvan ik denk van... ...nou volgens mij was het marketing, ziet het matras er echt een heel stuk eenvoudiger uit. Uh, je hebt namelijk de bovenlaag, dat is uh, die latexlaag waar ik net over had. Daaronder heb je dat traagschuim, wat ook in de andere twee matrassen zitten. En dan heb je nog twee lagen daaronder, die allebei van koudschuim zijn. En die blauwe is, uh, is wat zachter. En die daaronder, dat is ook koudschuim, die is weer wat steviger. En daarmee kan je dus perfect instellen hoe jij wil liggen. Wil je zacht liggen, zoals Hidde dat lekker vindt, of wil je wat steviger liggen, zoals ik dat weer fijner vind. Volgens mij is het heel erg eenvoudig, moeten we gewoon dit er straks afhalen. Draaien we dat onderste matras om en dan lig ik een, een stuk steviger. Kijk hoe dat ligt. Oké, okay, we hebben hem nu omgedraaid, het onderste matras. En ik ga hem niet weer helemaal dichtritsen. Want ik wil sowieso nog ja, ook de andere standen even proberen. Dit is standje nummer 4. Die moet wat steviger zijn dan standje nummer 3. Nou, dat is hier wel. Jezus. Ik had eigenlijk gedacht, als je zes standen hebt... Dan, uh, dan is, is, is één zo'n standje verschil. Dat merk je niet zo. Maar dit voel je wel. Ja, dit, dit is hem wel voor mij. Het hoeft echt niet meer steviger. Als het steviger wordt, dan ga ik niet lekker liggen. Dit is echt. Ik vind het heel erg chill liggen. Het ligt wel heel erg anders. Maar dat komt ook omdat die topper dus nu onderop ligt. En het ondermatras ligt nu weer bovenop. Conclusie? Uh, steviger, jazeker. Oké, okay, is stand 1 de allerzachtste stand. Wat vind je ervan? Ja, nou, uh, hij is heel zacht. Het voelt toch ook weer heel anders. Ik hou het toch bij de stand waarin we het binnenkrijgen, standje 3. Dat, dat is voor mij echt de beste. Ja, veel voor en tegen's. En we waren zo lekker bezig dat we meteen twee categorieën hebben behandeld in één keer: namelijk de specificaties en de eerste indruk. En daar horen natuurlijk cijfers bij. Komt ie aan. Met. Ja, die kleur, je moet er maar van houden. Maar goed, daar gaat natuurlijk een lak overheen. In je favoriete kleur, dus dan zie je er niks meer van. En qua specificaties, het lijkt wel een transformer op papier. Er is voor ieder wat wils en wel zes verschillende standen. Dat zorgt voor de 7,5 voor respect En de allereerste indruk, die mag er ook wezen. Want het verbouwen wat we even hebben gedaan, lijkt echt iets uit te halen. Een acht. Emma. Ja, Emma, je was een beetje zacht. Maar wel veel verschillende lagen, dus dat ziet er zeker mooi uit. Maar wat is toch de deal met die laag die uit elkaar viel toen we er even overheen gingen wrijven? We wilden graag een 8 geven voor de specs, maar door die stomme laag die uit elkaar viel... ...geven we allebei een 6,5. Zowel voor de specs als voor de eerste indruk. Ja, en Simba, het, het, het is een beetje een moeilijk verhaal aan het worden. Want er zitten dus 2500 pocketveren in die eigenlijk helemaal geen ondersteuning bieden. Nou, In ieder geval qua specificaties op papier is het mooi in de praktijk, hmm, het moet zich nog bewijzen. We geven het een 6. En uh, ja, de eerste indruk, een 6,5, net zoals Emma. Dat maakt een tussenstand met op nummer 1 het MEP-matras, nummer 2 het Emma-matras en de laatste plek, helaas, op derde plek Simba. We gaan door naar de test. Oké, okay, Hede is een, uh, een paar uur geleden naar huis toegegaan. En hij zei, nog veel plezier hè, met die matrassen en slaap lekker. Want ik ga dus uh, de matrassentest uitvoeren. En ik zit hier nu op mijn oude bed. Oude bed. En uh, toen bedacht ik me opeens van ja... Dat is wel kut, want ik moet nu dus iedere dag mijn bed opnieuw gaan opmaken en iedere dag een nieuw matras erop slepen. En het is nogal een, uh, een bed, want ik heb zelf gewoon een tweepersoonsmatras, maar de test doen we met een eenpersoonsmatras. Dus ik moet nou mijn matras eraf halen, dan uh, het eerste matras erop leggen, dan wordt de Emma. En dan een dag later het Emma matras eraf halen, dan het Simba en dan nog een dag later die er weer afhalen en dan het met matras. Nou ja, goed, laten we maar gewoon beginnen. Nou, die ligt helemaal klaar voor vannacht. Het Emma-matras ligt er. En uh, ik ga eerst het Emma-matras proberen. Uh, de nacht erop ga ik het Simma-matras proberen en de nacht daarop het MET-matras. En dan gaan we kijken welke het lekkerste slaapt. Ik ga iedere dag, iedere ochtend, als ik uh, mijn ogen open doe, het allereerste wat ik doe is mijn telefoon pakken. En eventjes omschrijven wat ik heb gevoeld en uh, hoe die lag, hoe ik heb geslapen, etc. Ik ben erg benieuwd. Ja, laten we het gaan proberen. Ik, uh, ik hou je op de hoogte. Nou, goedemorgen. Ik weet niet of je het aan mijn ogen kan zien, maar ik ben echt net wakker. En uh, ja, ik heb dus een nachtje geslapen op het, uh, het Emma-matras. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit is wel even wat anders dan mijn doorgezakte Ikea-matras. Dat moet ik ze nageven. Het was, uh, het was redelijk comfortabel. Uh, ja, maar wat ik al zei toen ik ook mijn eerste indruk had, voor mij echt veel te zacht. Ja, dat is toch jammer. Maar goed, die zit er in ieder geval op. Uh, nu is het... Uh... De komende nog tijd om het, uh, het Simba-matras uit te proberen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Want de eerste indruk was uh, ja, warm. En een soort kleiachtig. Ben benieuwd of, uh, of die, die pocketveren iets gaan, uh, gaan doen bij, bij mij. Nou, goedemorgen. Ik word net wakker op het, uh, het Simba-matras. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ja, prima ga slapen. Alleen werd ik vannacht wel twee keer wakker, helemaal bezweet. En ik heb het nu ook gewoon echt bloedheet joh. Ja al met al, eigenlijk heb ik helemaal niet prima geslapen, want ik werd echt gewoon bezweet wakker. Deze zit erop, alleen nog het MET uh, mat matras nu. Oké, okay, slaaptest nummer drie, het MET uh, mat matras. Ik moet als eerste zeggen dat, uh, dat het wel even wennen is, omdat ik normaal dus op een persoons matras slaap. En dat ik nu dus wel in een persoons bed slaap, maar op een, een persoons matras. Maar goed, dat was natuurlijk bij alle drie zo. Ik, uh, vannacht ben ik nog even opgestaan omdat ik toch het matras even wilde omdraaien. Ik wilde hem iets zachter hebben, ik had hem iets te stevig gemaakt. En daarna heb ik echt wel als een, uh, als een roos geslapen. Ik voel me goed uitgerust. Ja, Ik weet niet wat je, wat je nou eigenlijk moet voelen tijdens zo'n matras test. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat je lekker slaapt. En dat is wel gebeurd. Ik heb echt heel erg lekker geslapen. Uh, de kat is ook bij me komen liggen dat was super gezellig. En al met al moet ik zeggen dat dit wel het comfortabelste was, maar met name omdat ik hem dus heb aangepast midden in de nacht. Nou weet je, je okay, filmt hij al? Ja, oh, okay. we zijn maanden verder. Ja, we zijn inmiddels twee maanden verder. Er is een hele hoop gebeurd, maar er is ook een hele hoop gebeurd in de matrassenwereld. Ja, ja absoluut. En uh, daar gaat jullie nu iets meer over vertellen. Ja, klopt. Er is een hoop gebeurd in de wereld van de matrassen. Um, Yves, die viel aan het begin van de video al meteen af. Het komt omdat ze zijn verdwenen uit Nederland, ze worden niet meer geleverd, waarschijnlijk omdat het aanbod groter was dan de vraag. Dus die hebben we ook niet meer getest en die gaan we ook niet meenemen in deze conclusie. Jarenlang stond het Emma-matras op nummer 1 bij de Consumentenbond. En in die korte twee maanden is Emma dus van de troon gestoten, die staat niet meer op nummer 1. Want wat leuk is, daarom hebben wij natuurlijk deze video gemaakt, als je nou wil weten welk matras het echt het beste is... Moet je gewoon even deze video kijken en dan weet je het vanzelf. We beginnen met Emma, wat op zich een prima matras is. Uh, persoonlijk hou ik zelf van een redelijk zacht matras. Wat ik van Emma vond, is dat hij iets te zacht was. Dus mensen met rugklachten, onderrug of schouderproblemen, zou ik afraden om dit matras te kopen. Uh, natuurlijk is het ook wel een stukje persoonlijke smaak. Nou, dat is heel duidelijk. Wat mij opviel bij het Emma matras is, nou ja, hij is inderdaad zacht. Maar we hebben dat matras even opengeritst. En jij ging er met je hand overheen, over die bovenste laag, dat hadden we gezien in een andere video. En dat liet gewoon los. En daar schrok ik toch wel van, want je betaalt flink wat geld voor zo'n matras. En als je dan bedenkt dat je erop ligt en in je slaap bent je natuurlijk aan het voelen en aan het doen. En dat dat matras eigenlijk kapot aan het gaan is door het normale gebruik. Ja, dan dacht ik wel van, dat is, uh, dat is toch wel echt een, een, een punt van kritiek. Ja. Oké, okay, matrasje nummer 2, het Simba matras. Ja, daar is, behoorlijk wat over, daar is behoorlijk wat over te zeggen. We kijken natuurlijk in deze video naar het totaalplaatje. Dus we kijken naar het patras, maar we kijken ook naar de levering. En bij Simma is hem dat gewoon ontzettend tegengevallen. De levering duurde veel langer dan verwacht. We hebben problemen gehad met de postbezorger, wat misschien aan de postbezorger lag. Maar we rekenen het Simma wel een beetje aan. Daarnaast was het patras heel erg klef en heel erg zacht. Het voelde bijna een beetje als knetering, zoals we al eerder hebben gezegd in deze video. Um, dus wat mij betreft eindigt Simba voor mij onderaan. Ja, ik sluit me er helemaal bij aan, wat ik me, waar ik me vooral ook voor verbaasde dat zijn die, dus die 2500 pocket pocketveren. Oh ja, pocketveren. <laughs> oh ja. <laughs> Nou ja, goed. En dan hebben we nog het, het derde matras, het, het MET-matras. Ja, en uh, dat, dat vind ik op zich wel leuk. Wat natuurlijk heel leuk is, is dat je het MET-matras helemaal kan draaien en kan verbouwen. En dat je het precies kan instellen op de hard of zachtheid die jij het lekkerst vindt. Nou, zoals je het hoort, voor ieder matras valt wel wat te zeggen. Er zijn positieve kanten, er zijn negatieve kanten. We hebben natuurlijk gewoon heel kritisch gekeken naar deze matrassen... Om, uh, ...omdat we gewoon, nou ja, een goede review willen geven over wat wij nou beste matras vinden. Ja, tijd om naar het eindsporen te gaan, toch? We gaan naar de uitconclusie. En die komt nu. En dan zie je zo... <lacht> Oké. Okay. Om het spannend te houden hadden we de testcijfers ook nog ingevuld. Dus dat gaan we nu tegelijk doen met het eindcijfer? Het MET-matras krijgt na mijn slaaptest een 8, hij lag lekker. En dat geeft een totaalcijfer van een 8,1 voor MET. Het Emma matras daar heb ik natuurlijk ook op geslapen, lag lekker, maar ja, toch wat te zacht wat mij betreft. Die krijgt een 7. En dan kom je uit op een gemiddelde van een 7. En dan nog het simmen-matras. Ja, ik sliep er ook niet heel lekker op, dus het krijgt van mij een magere 6. En als je dat optelt, kom je uit op een gemiddelde van een 5,8. En nou ja, zoals je het kan zien, springt de mat dus boven alles uit. Wij hebben ervoor gekozen dat dit het beste matras is en het lekkerste matras om op te liggen. En vooral dus ook omdat je het kan ombouwen, mocht het nodig zijn. Nou, weet je, het zit er eindelijk op. Eindelijk. Godzame zeg, wat een gedoe. Ja, je moet je even voorstellen dat je dus dan vier matrassen in huis hebt. En uh, die allemaal moet gaan testen en reviewen en daar alles over gaan opzoeken en uitpluizen. Maar we hebben het gedaan voor jou. En uh, ja, ik hoop en ik denk jij ook wel dat je hier wat uh, aan hebt als je zelf gaat kiezen voor een matras. Daarom maken we nog even dit stukje van de video. Want als we willen jullie allemaal vragen: abonneer je even, geef even een duimpje omhoog als jij deze video vet vond. Of heb jij nou een product waarvan jij zegt van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Laat het ons weten en dan gaan wij voor jou aan de slag. Moeten wij het reviewen? Laat het weten en dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Joe! Zo, dat is handig.